Vrienden, vandaag hebben we geen moeilijke gesprekken. Nee. Maar gewoon wat vieren, we hebben wat vieren. Ja, dat ja. leuk. Ik dat meegenomen? Ja. Maak jij het open. Tada! Wauw! Wow. Dit is. De NPO Start Award voor meest gestreamde reality en human interest serie op NPO Start van heel 2022. Wauw. Wow. Ja. <laughs> met, met andere woorden, er massaal gekeken uh, naar jullie. Ja, geweldig. Ja. Dit is heel bijzonder dat er uh, um, zoveel mensen uh, ja, naar onze reis eigenlijk... Uh, ja, ja, dat is het. Ja, ja. Een reis, ja. Overweldigend. Het is niet normaal. Nee. Zo ervaar ik het ook. Uh, als je gekeken hebt, dankjewel. Denk ja. namens iedereen die je gezien hebt, ook namens het team van Over mijn lijk. We wensen jullie een gelukkig nieuw jaar uh, in alle gezondheid en um, ja, we gaan hier nog even naar staren. Dank jullie wel allemaal. Super. NPO start feliciteert Over mijn lijk.